Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik weet natuurlijk niet wanneer u deze presentatie aan het bekijken bent, maar dit is dus de inleidende presentatie voor de opleiding SQL, de query taal voor relationele databanken. Mijn naam is Jeff de Smet, maar de meeste mensen noemen mij Jeff, dus ik stel voor dat u dat ook maar doet. Ik ben verbonden aan een organisatie die beta heet. BETA is een VZW die zich al 20 jaar bezighoudt met de technische opleiding voor informatici voor Sephora. En ter uw informatie, dit ben ik niet. Dit is iemand die betaald wordt om zich te laten fotograferen. SQL, dus de querytaal voor relationele databanken. Maar voordat we SQL gaan bekijken, moeten we eerst nog eens bepalen wat we bedoelen met relationele databanken. Nu voordat we relationele databanken kunnen aanpakken, moeten we ook eerst nog eens gaan kijken wat we bedoelen met een databank. Nu, mijn definitie voor een databank is dat dat een gestructureerde gegevensverzameling is. Maar wat wordt daar nu juist mee bedoeld? Wel, ik kan het misschien best uitleggen aan de hand van een tegenvoorbeeld, een ongestructureerde gegevensverzameling. Dit is een voorbeeld van een ongestructureerde gegevensverzameling. Joske Vermeulen, geboren op 1 april 2000, woont in de Trammesantlei 122 in Schoten, Rita geboren op 29 februari 2000 en zij woont op hetzelfde adres als Joske. Als ik aan u zou vragen wat de postnummer is van de gemeente van Rita, dan kunt u daar waarschijnlijk wel een antwoord op geven. Maar wanneer ik deze informatie onder deze vorm zou bewaren in een relationele databank, en ik zou dan een commando moeten zien te verzinnen dat een antwoord kan geven op deze vraag, dan wordt het wel heel moeilijk. En dat heeft alles te maken met het feit dat deze gegevensverzameling, deze databank, ongestructureerd is. We zullen onze gegevens gestructureerd moeten gaan bijhouden. En gestructureerd, wel, dit is de gestructureerde vorm van die tekst die daarboven staat. Beide bevatten dezelfde informatie. De tabel, want het is een tabel natuurlijk, en die tekst bevat dezelfde informatie, maar de tabel is gestructureerd. Als ik nu wil weten wat het postnummer is van de gemeente van Rita, dan ga ik naar de record van Rita, want een rij noemen we een record, en vervolgens naar het veldpostnummer, want een kolom noemen we een veld, en dan zie ik daar dat het postnummer 2900 is. Onder deze vorm kan ik die, data, of kan ik die databank, beter gezegd, wel gaan ondervragen. Nu, wat is er dan zo relationeel aan zo'n databank? In de officiële literatuur wordt zo'n tabel eigenlijk een relatie genoemd. Maar vergeet dat maar direct, want dat wordt heel verwarrend. Wanneer de meeste mensen aan een relationele databank denken en aan het woordje relationeel, dan denken ze waarschijnlijk aan relaties tussen tabellen. Om het eventjes verwarrend te maken, dat zijn dus relaties tussen relaties. Maar vergeet dat woordje relaties voor tabellen maar. Wij gaan de relaties niet gebruiken voor de tabellen, wij gaan het gebruiken voor relaties tussen tabellen. Nu, van waar dan die relaties? Wel, in deze tabel wordt eigenlijk gegevens bijgehouden van twee verschillende dingen, twee verschillende entiteiten. Aan de ene kant hebben we de entiteit persoon, met de naam, de geboortedatum en de straat. Maar aan de andere kant zit hier ook gemeenteinformatie in. En er is een regel voor relationele databanken die zegt dat een tabel maar gegevens van één soort entiteit mag bevatten. Dit is dus een verkeerde tabelstructuur. Eigenlijk moet ik deze tabelstructuur hebben, waarbij ik een aparte tabel gemeente heb, waar in dit geval alleen de gemeente Schoten in zit, en de tabel persoon met de persoonsgegevens. Door die gegevens uit elkaar te trekken in twee verschillende tabellen, ben ik echter wel informatie kwijtgespeeld. Ik kan op dit moment onmogelijk zien in welke gemeente Joske en Rita juist wonen. Vandaar dat ik nog een extra veld nodig heb in de tabel persoon. En dat is een verwijzing, een relatie dus, naar het veld postnummer in gemeente. 2900 wil zeggen Joske en Rita wonen in Schoten. Nu, dat veld postnummer is een foreign key constraint. En een constraint is een ander woord voor een beperking. Als mijn gemeentetabel maar één gemeente bevat, postnummer 2900, kan ik in dit geval, en dat is wat die constraint eigenlijk gaat doen, kan ik in dit geval alleen maar 2900 gebruiken als postnummer. Als ik dus met andere woorden een nieuwe record zou toevoegen voor Mark, en Mark zou postnummer 2990 hebben, zal die record geweigerd worden. En voor alle duidelijkheid, de volledige record wordt geweigerd. Wanneer er ergens een waarde is in die record die niet de regels volgt van de constraints, postnummer in dit geval, dan zal de volledige record geweigerd worden. Als ik Mark dan toch zou willen toevoegen aan die databank, moet ik het postnummer 2.990 gaan toevoegen. Misschien dat u al wist dat postnummers niet uniek zijn in België, en dat is dus het geval voor 2.990, ik kan u dus onmogelijk weten: woont Mark in Brecht, woont Mark in Loenhout, woont Mark in Wustwezel. Dat is dus een probleem. Hoe lossen we dat op? Er is een regel die zegt dat in een relationele databank de records in een tabel uniek moeten zijn. Dat komt erop neer dat elke tabel een veld moet hebben met unieke waarden, of een combinatie van velden die uniek is. Dat noemt men de primary key of de primaire sleutel. Voor de tabel gemeente zullen we dus een extra veld gaan toevoegen. Een ID-veld, waarbij dat elke gemeente een unieke ID krijgt. Nu klopt natuurlijk mijn relatie niet meer. Ik kan niet meer het veld postnummer gebruiken in de tabel persoon. Maar ik zou dus een gemeente-ID-veld moeten toevoegen. En zo weet ik dus dat Mark Vermeulen in Brecht woont. Elke tabel moet in principe zo'n primaire sleutel of primary key hebben, dus ook tabel persoon, maar daar kan ik dus ook een extra ID-veld aan toevoegen. De waarde in ID moet uniek zijn, vandaar als ik Linda probeer toe te voegen en ik zou die ID 3 willen geven, wordt ook die record volledig geweigerd, net zoals we dat straks hebben gezien bij de foreign Key Constraint. Een databank zal zich gaan beschermen en zal zorgen dat niet zomaar elke waarde wordt aanvaard. We hebben daar al voorbeelden van gezien. Primary key constraint, unieke waarde. Foreign key constraint, de waar moet bestaan in een andere tabel. Een andere beperking op waarde is dat elk veld in een tabel ook van een bepaald type is. Ik heb hier een voorbeeld van een tabel met gegevens over een appel. En wat zijn de definities van die verschillende velden? Wel, de code, het codeveld, zal altijd uit vier tekens bestaan. Het naamveld is maximaal 50 tekens. De prijs per kilogram is een bedrag. Aantal is een getal zonder cijfers na de komma. Je kunt geen halve appel kopen in de meeste winkels. En gewicht is een waarde die gemeten is. Daar kunnen we dus bepaalde types aan koppelen. Nu, laten we eerst eens kijken naar de teksten, naar de teksttypes, En dat zijn er dus drie. gar, vaargaar en tekst. Voor gar en vaargaar moet ik telkens een maximale lengte meegeven. Voor tekst moet ik dat niet doen. Tekstvelden bevatten in principe, tekst met een x eigenlijk, bevatten in principe ongestructureerde data. Bijvoorbeeld opmerkingen. Dat zijn waarden waar ik niet op ga opzoeken. Ik wil de opmerking wel zien, maar ik ga niet zoeken naar een bepaalde opmerking. Voor tekst moet ik dus geen maximale lengte meegeven, voor gaar en gaan moet dat wel. Bijvoorbeeld, ik zou kunnen zeggen gaar 10 en vaargaar 10, allebei maximaal 10 tekens lang. Nu was dan het verschil tussen gaar en vaargaar. Als ik het woordje appel ga bewaren in een veld dat gedefinieerd is als een gaar 10, dan zal dat altijd tien tekens lang zijn en dat wil dus zeggen dat er vijf extra spaties worden toegevoegd. De vijf tekens van appels, appels en de vijf extra spaties. Als ik appel ga bewaren in een 10. appel is maar vijf karakters lang, dan ga ik maar vijf karakters nodig hebben voor de letters. En als extra ga ik ook nog de effectieve lengte moeten toevoegen, omdat niet alle velden even lang zijn. Dus we zien hier in feite dat ik bij een GAR-10 dat ik ja, extra plaats ga verliezen, die spaties gaan plaats innemen. Als we dat vergelijken met die GAR-4, stel dat ik een appel ga bewaren in een GAR-4-veld, dan is dat altijd vier tekens lang, exact vier tekens lang. Een var 4 GR01 neemt ook vier plaatsen in, maar als extra ga ik daar een bijkomende lengte 4 moeten bewaren, die eigenlijk overbodig is, want alle codes zullen toch 4 karakters lang zijn. Hoe zou ik mijn tabel kunnen gaan definiëren? Wel, dit is een SQL-statement dat een tabel aanmaakt met als naam product. Mijn code heeft altijd dezelfde lengte, is trouwens ook een unieke sleutel, altijd vier tekens lang, vandaar een ga 4. De namen die gaan verschillen in lengte, maar ik ga er ook een maximum op zetten, namelijk 50. Dus wanneer u waarde heeft die verschillen in lengte, gebruik een VARGAAR. Als u waarde heeft, denk daarbij aan een postnummer, een Belgisch postnummer, denk aan een Belgische bankrekening, een IBAN-code. Denk aan een gestructureerd veld bij een overschrijving. Dat zijn allemaal waarden die even lang zijn. Dus codes in het algemeen zouden we kunnen zeggen, daar gebruikt u juist best een GAR voor. Dus dat wat de, getallen, wat de teksten betreft. We hebben hier ook nog de getallen. We hebben ook nog definities van getallen. Dat zijn dus ook drie. Namelijk int, numeric en real. Pas het verschil hier? wel? Real ga ik gebruiken voor gemeten waarden. En gemeten waarden die hebben als eigenschap dat er een meetfout op zit. Dat zijn geen exacte waarden. Als ik eens ga kijken naar mijn gewicht hier, of het gewicht van die appels, 2,543 dus 2 kilogram en 543 gram, dan is dat nauwkeurig tot op de gram, maar dat zou dus willen zeggen dat het ook 2 kilogram 542999 zou kunnen zijn. Dat kan, het wordt afgerond tot op 1 gram, dus dat is geen exacte waarde, en daarvoor gebruik ik dus een real. Wanneer we een gemeten waarde hebben, gebruiken we zo een real. De int en de numeric zijn exacte waarden. Hoe zit het dan met die exacte waarden? Wel, een int ga ik gebruiken wanneer er geen cijfers naar de komma zijn. Ik ga acht appels kopen, dat zijn exact, exact acht appels en geen acht en een halve appel. Dus nooit cijfers naar de komma. dan gebruik je een int. Een numeric ga ik gebruiken wanneer ik wel cijfers naar de komma heb. De scale die ik meegeef, dat is het totaal aantal cijfers en de precision is het maximum aantal cijfers naar de komma. Waar komt dat op neer? Wel, wanneer ik hier naar mijn prijs per kilogram ga kijken, dan is dat een bedrag en een bedrag is exact. Als ik zeg dat de appels 1,49 euro per kilogram kosten, dan is dat geen 1,48999 of 1,49001. Dat is exact 1,49, vandaar dat ik Newmatic zou gebruiken. En voor de prijs per kilogram heb ik dus een scale, een maximum aantal cijfers van 10, waarvan 2 na de comma. Nu als laatste beperking hebben we ook nog de nulwaarde. En we zien hier die not 0 verschijnen. Dat wil zeggen dat 0 niet toegelaten is voor het naamveld. Voor aantal is het wel toegelaten, want er staat geen not 0 bij. En bij primary key staat geen not 0, maar daar is 0 ook niet toegelaten, want not 0 is standaard voor de primary key. Nu, wat is dat dan, die 0? Een 0 wil zeggen er is geen waarde. We hebben daar geen waarde voor. Als ik eens ga kijken naar mijn gegevens over mijn appels, dan zou ik kunnen zeggen dat ik geen appels heb gekocht. Ik heb 0 appels gekocht, vandaar het gewicht is ook gelijk aan 0. Als ik geen appels koop, dan is er ook geen gewicht. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik niet weet hoeveel appels dat ik heb gekocht. Ik weet wel dat ze 2 kg 543 gram wegen, maar ik weet niet hoeveel. Ik mag dan niet het getal 0 zetten, want dan heb ik geen appels gekocht. Ik zeg gewoon, ik weet niet hoeveel appels dat er zijn gekocht. En dat is eigenlijk hetgeen wat die nulwaarde aangeeft. Ik weet wel het gewicht, maar ik heb geen flauw idee voor het aantal. Wel, in dit voorbeeld is aantal het enige veld wat ik mag leeglaten. Voor alle anderen moet ik een waarde invullen. En u zult dus moeten kiezen, moeten bepalen wanneer u een tabelstructuur gaat definiëren, welke velden verplicht moeten worden ingevuld en welke leeg mogen blijven. In dit geval mag het aantal dus leeg blijven. Als samenvatting, een relationele databank bevat tabellen. Een tabel bestaat uit velden. We gaan de mogelijke waarden in de velden beperken via primary key constraint, foreign key constraint, de types die we meegeven. En relationele databank, relaties. Waarom relaties? Wel, we gaan onze gegevens uit elkaar trekken, want elke tabel bevat de gegevens van één entity. En de taal die we gaan gebruiken om met een relationele databanken te werken, dat is die SQL-taal.